Nog een nieuwe oefening, een oefening waar ik je blokken en parameters laat zien. De oefening staat er op de website, introductie lesje 5, waar dat je vierkantjes gaat tekenen. Als je op de groene knop drukt, dan vraagt hij hoe groot moet het eerste vierkantje moet zijn. Als je hier 20 ingeeft, gaat hij de eerste 20 groot maken, het tweede 40 en het volgende 80. Eigenlijk. Dus hij gaat eigenlijk eh, zichzelf verdubbelen. Dus drie vierkantjes tekenen na elkaar en die stapjes volgen die daar staan. Maak een eigen blok, ga naar start, waarbij je alles wist, je pen dikt op 3 zet en naar een startpositie gaat. Dus ik ga dat beginnen bouwen. Dat mag je bouwen op de code van de kat, dat maakt in principe niet zo heel veel uit, want we gaan toch met de pen werken. Nu, ik zet de kat eventjes minder zichtbaar, dus ik ga hier op dat knopje drukken, zodat ik de kat niet meer zie. En dan ga ik beginnen programmeren. Dus als iemand op de startknop gaat drukken, dan gaat er zelfs van alles moeten gebeuren. Het eerste wat we moesten doen was, maak een nieuw eigen blok. Hier aan de linkerkant ziet je staan, mijn blok. Maak een blok, en dat blok noem ik, ga naar start. Voilà. Meer moet ik niet doen. Druk op OK, Dan heb ik zo een nieuw blokje gemaakt. Zal wat inzoomen. Oei, dat is misschien een beetje te groot. Voilà. Dus ik heb mijn blokje. Gaan naar start. Dat ga ik ook zelfs moeten gebruiken. En dus als iemand zelfs op het groene vlasje drukt, gaat hij de code moeten uitvoeren die bij gaan naar start gaat. En dan heb ik mijn pen nodig. Mijn pen zit hier onder de onderdelen. Hier zo. Bij de nieuwe extensies of de uitbreidingen. Je drukt gewoon pen aan en dan krijg je alle blokjes om met de pen te gaan werken. Sowieso bij de start ga ik alles wissen. Voilà, wat ik ook doe, is altijd de pen eventjes opnemen. Waar dat ook staat, ik kan ik ze terug opnemen zodat ik geen lijntje trek, natuurlijk. En ik ga de pen-dikte ook al een grootte van 3 geven. Maak pen-dikte 3. Voilà. En dan ga ik moeten bepalen wat dat de startpositie is. Nu, om het je gemakkelijk te maken, ik zet eventjes de kat terug aan. Iedere keer als je de kat ging verschuiven en je laat die los, dan gaan de waarden hier aan de linkerkant ook aangepast worden. En dus als ik die nu ergens op een mooie startpositie zet, dan kan ik die erbij pakken. Dan zijn die getallen ingevuld. Dan kan ik de kat terug onzichtbaar maken. En dan heb ik ongeveer wat ik wil gaan bereiken. Ik zal het nu even mooi afronden. Ik zal er 170 van maken en min 80. Op de i als bijvoorbeeld hè, vorm. Dat is mijn gaande start. Dan weet ik dat die pen op de juiste plaats gaat staan. Dus dat was eigenlijk de eerste stap die hier staat. En dan ga ik vragen aan de speler hoe groot moet dat blokje zijn. En ik moet dat gaan bewaren in de variabele grootte. Dus dat is de volgende stap die ik ga doen. Hier bij waarnemen ga ik iets vragen. Vraag. En dan zeg ik hoe groot moet het eerste blokje zijn. En zo. En ik zal erbij zetten, het maakt 50 groot, want anders gaat hij te groot willen tekenen. Hè, op dat blad of op dat speelveld. En dan gaat hij er niet in passen. En zo. En dan wacht hij totdat iemand het antwoord intypt. Maar dat antwoord is natuurlijk belangrijk. Die 20 of 30 die die persoon gaat invullen, die moeten we gaan bewaren. Dus ik ga dat, ja, als je iets moest bewaren, weet je nog uit de lessen, dat stak je in een variabele. Dus ik ga een nieuwe variabele maken, maak een variabele en ik noem die grootte. Voilà. Oké, okay. dus die variabele heb ik gemaakt, dus nu ga ik zeggen: alles wat dat iemand antwoordt, dat moet ik gaan bewaren. Dus maak grootte niet 0, maar, hoe groot moet het zijn? Even groot als het antwoord van die persoon is. Dus wat ga ik doen? Bij waarnemen ga ik zeggen: het antwoord van die persoon, het antwoord dat hij typt, 20, 30, 40, dat ga ik steken in de variabele grootte. Dus dan kan ik het woordje grootte zelfs gebruiken voor dat getalletje weer te geven. Dus dan ga je kunnen beginnen tekenen eigenlijk. Hè. Uh, ik denk dat de volgende stap al is, maak een nieuw blok teken een vierkant, waarbij je een vierkant van de gewenste grootte tekent. Dus dat ga ik nu maken, er komt een nieuw blokje bij. Dus ik doe mijn blokken. voilà, ik maak een blok en ik noem dat teken een vierkant. Nu, het ene vierkant gaat 20 groot moeten zijn en het, derde ze, of het tweede 40 en het derde alweer 80. Dus ik ga met die grootte moeten werken. Om die grootte te kunnen gaan gebruiken, zeg je hier, voeg een invoer of getal of tekst toe. Dus als je daarop klikt, dan ga je daar al iets in kunnen invullen. Wat gaat daar moeten komen? De grootte natuurlijk. Voilà. Oké. Okay. Dus ik ga zelfs een vierkant van een bepaalde grootte kunnen tekenen. Hoe teken ik een vierkant? Nou, ik ga eerst die pen neerzetten. Dat ga ik doen. Dus pen neer. Voilà, daar komt die. En dan ga ik eh, wel zeggen, ik begin dat te tekenen naar boven. En dan naar rechts, en dan naar onder, en dan naar links. Jullie kennen dat nog van code.org. Dus ik ga eigenlijk zeggen, bij mijn beweging... Richt naar, waar staat die hier? Richt naar, niet naar rechts, bij 90 graden. Maar richt mij helemaal naar boven. Want ik ga zo eigenlijk beginnen tekenen. Hè. En dan weet ik, een vierkant, dat zijn vier lijntjes. En vier keer een bochtje van 90 graden. Dus dat ga ik maken. Neem zoveel stappen, ga ik nodig hebben. En de bocht naar rechts, die ga ik ook nodig hebben. Hè. Dus neem een bocht naar rechts. Voilà. in Een vierkant, vierkant zegt het zelf... Ga ik dat vier keer moeten doen, hè? dat lijkt me logisch. Dus ik ga bij besturen een herhaal 10 gebruiken, maar ik ga er een herhaal 4 van maken. En ik steek die code daar al in. Vallen. Dus dan heb ik al wat. Het enige wat ik nu niet mag doen, is dit hier laten staan. Want dan gaat hij altijd vierkantjes van 10 groot tekenen. En misschien heeft iemand wel 20 als eerste vierkantje ingevuld. Dus die 10 mag daar niet blijven staan. Die 10 moet wat zijn? Ik hoop dat ik het je hoor denken. Dat moet gewoon de grote zijn. Dus hier bij variabelen zeg ik, hier de grootte die die persoon wil, zo moet je dan gaan invullen. Dus als iemand grote 30 had gegeven, dan neemt je 30 stapjes, draai, 30 stapjes, draai, 30 stapjes. Je snapt het systeem wel van een vierkantje te tekenen. Dus nu hebben we één vierkant van een bepaalde grootte getekend. In de volgende stap stond er, maar uh, hier gebruik dit blok in een raal, waarbij je drie verschillende kleuren vierkantjes gaat maken. Dus, ga ik opnieuw tekenen. Maar ik weet dat ik er drie ga moeten maken. Dus ik kijk bij herhaal. Geen een herhaal 10, want ik moet maar drie blokjes gaan maken. Dus ik ga drie vierkantjes tekenen. Dus ik ga nu zeggen, hier, teken een vierkant. En zo, oei, ik heb hem niet erbij gesleept. Teken een vierkant. Hoe groot moet dat eerste vierkant zijn? Ra, ra, ra. Even groot als dat die persoon dat wou hebben. Hè? Dus teken een vierkant met de grootte die je wilt gaan tekenen. Voilà. Als hij dat vierkantje getekend heeft, dan moet hij... Naar rechts gaan opschuiven. En dan moet hij dat tweede vierkantje gaan tekenen. Dat dubbel zo groot is. Dus dat is wat ik nu even ga moeten doen. Als ik mijn pen laat staan, dan gaat hij een lijntje tekenen. Dus ik wil zeggen dat hij die pen even opneemt. Dat ga ik eerst doen. Hup, zo. Dus de pen moet even omhoog. Dan moet ik mij naar rechts gaan draaien terug. Hè, natuurlijk Want ik wil naar de rechterkant gaan springen. Dus ik zeg, draai naar rechts. Hier, voilà. Dat is niet 5, 15 graden, maar dat is 90 graden natuurlijk. En dan ga ik zeggen, nu moet jij springen. Zo groot als dat een vierkantje is. En 20 pixeltjes, Want er moest 20 pixeltjes tussen ieder vierkantje zijn. Dus hoe ver moet hij springen? Stel dat iemand uh, 30 als kleinste blokje had geschreven, dan gaat hij er 50 moeten springen. Had iemand gezegd 40, dan ging hij er 60 moeten springen. Dus hoe groot moet dat eigenlijk zijn, dat stukje? En wel, even lang als zo vier, een rechte van zo'n vierkant was, plus 20 pixeltjes. Hoe krijg je dat erin? Ik zal het even laten zien. In plaats van neem 10 stapjes, moet dat dus. De grote plus 20 zijn. Ik ga je laten zien waar de plusjes staan bij functies. Hier staat plus. Dus hier kun je het 1 plus het ander gaan doen. Dus ik weet dat er zelfs al 20 gaat bijkomen. En dat in dat eerste vakje de grote gaat moeten staan. Hè? Dus bij variabelen. Hoeveel stappen moet hij nemen? De grote plus 20 stapjes. En ik ben er al bijna. Hè? Het enige wat ik nu moet doen is. Als ik dit al zou gaan doen. Zal ik even kijken. Hè? Stop. Start. En ik zeg 20. Dan gaat hij drie vierkantjes tekenen van... Dezelfde grootte en ook dezelfde kleur. Dus ik ben er nog niet helemaal. Dus ik ga nog iets moeten aanpassen. Ik ga zeggen, mijn kleuren moeten veranderd zijn. Dus wat ga ik hier doen? Hier, verander penkleur met... En geef daar maar een waarde in. Hè. Ik laat dat nu op 30 staan bijvoorbeeld. Maar dan gaat je zien, als, die, als ik dat nu doe. Een grootte in van 30 bijvoorbeeld. Dan gaat je zien, krijg ik krijg drie verschillende vierkantjes. Nu, wat moet er nog gebeuren? Mijn tweede vierkantje moet dubbel zo groot zijn. Dus wat ga ik zeggen? Hier... Verander de grootte niet met 1, maar het moet dubbel zo groot worden. Dus dat is grootte plus grootte. Dus verander de grootte met grootte. Voilà. Dus dan gaat er iedere keer zoveel bij als dat de vorige was. Als het de eerste keer 30, dan wordt het nu 30 plus 30 en dan wordt het 60 automatisch. Snap je het? Oké. Okay. Dus dan ga ik stop, start doen. Dan ga ik mijn oefeningen bekijken. Een grootte van 20, het eerste blokje. En zijn andere pakken, maximum was 50, denk ik. Dus een grote van 50. En dan zie je dat je drie verschillende vierkantjes hebt van die grootte. Dus nu hebben we van alles gedaan. Hè? We hebben eigen blokken gemaakt. Hier, dit is het simpelste blokje. gaan naar start. Dat is een eigen stukje code dat je kan gaan herbruiken. Hè? Sommigen hebben dat in code.org ook al gedaan. En een tweede moeilijkheid die we gezien hadden, is een blok eigenlijk een blok gemaakt met een parameter bij. En dit was de parameter. Iets extra informatie dat je aan dat blok meegeeft om verder te kunnen, in dit geval, tekenen in dat blokje. Extra informatie. En wat is die extra informatie bij ons? Gevraagd op hoe groot moet dat eerste blokje zijn. En dat geeft je door naar teken een vierkant. En dan kan ik daar weer mee gaan tekenen, want dat heb je hier ook gebruikt. Ik hoop dat je de, snapje, de stapjes snapt. Uh, ik denk dat ik alles overlopen heb. Uh, let op dat je op het juiste moment je pen opneemt, want anders blijft hij zo'n lijntje tekenen. Dat is eigenlijk de opdracht uh, introductie 3. Oh, introductie 5. Sorry. Veel succes.